Uh, Oeh, dat is niet goed. Die is er slecht aan toe. Hallo right mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 voor en morgen. En vandaag ga ik pad met mijn collega en Wim uh, in deze huisartsenwagen. En we krijgen de eerste melding. Um, we gaan gewoon wat, wat ja, we gaan naar die melding maar wat het een beetje is. Huisarts rijdt normaal gesproken, um, stel jij moet naar de huisarts en of je, je hebt iets, een, een probleem en dat is, je, je wilt normaal gesproken ga je daarmee naar de huisarts, maar als dat s'avonds is of s'nachts of in het weekend en jouw huisarts werkt alleen maar van 9 tot 5, ik zeg maar iets, en dan op maandag tot en met vrijdag en niet op zaterdag, zondag of in de avond, dan moet je dus wel naar de huisarts als er niet kan wachten tot de volgende dag. En dan bel je dus de huisartsenpost van, de, van het ziekenhuis in de buurt. En die, die maken dan een inschatting van of je komt naar de huisartsenpost of je gaat naar de spoedeis in de hulp. Dus stel je hebt een, een, ja, een de pijn aan je rug nadat je 10 uh, meter uit de, van boven bent gevallen. Dan kan het sowieso zijn dat ze zeggen we laten een ambulance komen en beweeg niet verder. Of je moet in ieder geval naar de spoedeis in de hulp. En stel nou, je, moet, uh, je hebt nou een hoofdwond. En het is niet zo ernstig, maar je zou het toch niet laten wachten tot de dag daarna. Dan kan het wel eens zijn dat ze zeggen van, weet je wat, kom maar naar de huisartsenpost. Nou, stel dat, stel jij kunt niet naar de huisartsenpost komen, op wat voor een reden dan ook. Je bent oud, je, je, je bent een kind en je bent helemaal alleen. Dan kan het wel eens zijn dat de huisartsenwagen en jou komt. En stel nou, tot en dat doen oude mensen oprecht, um, hun man of vrouw die, die valt... Zo maar neer, zo bam, en klaar. Ademstilstand, oftewel reanimatie. Die bellen nog wel eens de huisarts. Huisartsenbos, zo van uh, hij valt hier en hij ademt niet meer. Wat dan gebeurt, is dat zij sowieso uh, gaan opstarten. Dus het reanimatieprotocol gaan opstarten. De huisarts gaat daar met spoed naartoe. En ze sturen natuurlijk die twee ambulances enzo. Want ondanks dat die gewoon echt een 1 2 melding zou moeten zijn. Of totdat een 1 2 melding had moeten zijn. Um, bellen mensen nog wel eens de huisarts. Dus de huisarts zie je met spoed rijden als mensen eigenlijk bellen van hey, dit en dat is aan de hand en vervolgens moet er een ambulance heen en zie je vaak dat de huisarts ook wel met spoed daar naartoe Ehm, um, Dat is de informatie die ik weet. Is het niet helemaal waar? Laat het me weten in de comments, maar laat het me wel weten als je het zelf wel weet. Maar ik geloof dat het gewoon zo is en ik weet het ook bijna zeker. Um, Waarom rijden we nu met spoed? Nou, het was toch wel een, een melding van een hoofdwond. Uh, het, het, het, het, zacht, het klonk ernstig, laten we het daarop houden. Um, en waarom rij ik en waarom heb ik een collega mij? Ja, en waarom zie ik zo uit? Het is namelijk zo dat een huisarts normaal gesproken uh, wordt ver, word vervoerd of wordt ge, gereden, zal ik maar even noemen, door een... Ah, Huisarts, postchauffeur. En die heeft wel een gewone ambulance pakje aan. Alleen omdat die niet kan rijden. En hij kan wel rijden via de mot. Maar ik weet niet hoe dat gaat. Dus dat ga ik liever niet doen. dacht ik van laat ik dan maar gewoon rijden. Maar laat ik wel mijn collega erbij pakken. Een beetje voor de sfeer nog. Dus we rijden samen. Ik ben huisarts. Hij is mijn hapchauffeur. Uh, collega. En wat wordt daar allemaal van je verwacht? Tijdens zo'n als hapchauffeur. Dat is vooral assisteren van de huisarts, de hartmonitor aansluiten, of de monitor aansluiten, controles doen, misschien medicatie klaarmaken, dingen aangeven. Um, je moet geloof ik daar minimaal een mbo 3 diploma voor hebben. En voor de rest niks, is het op het spoor, dat is niet heel handig, want er komt een trein aan. Er staat wel iemand op het spoor, uh, ik zou dat daar... wij oh nee wat doe je? Nee, nee, kom hierin. Nee, nee, oh shit, die komt niet hierin. Ja slim, zullen we maar zeggen. Nee, want ik zei ik kom hierheen. Maar ik dacht dat die trein op dit andere elf reed. Natuurlijk bij deze mod komt, uh, uh, komt een ambulance erbij. Dus die, ja, dat, dat is gewoon niet anders. Normaal gesproken gaat de huisarts natuurlijk eerst kijken. Is het vaak gewoon een huisartsbezoek en hoeft er verder niks te gebeuren. Nu komt er automatisch een ambu bij. Gaat dat ding niet meer omhoog ofzo, omdat er een persoon ligt. Goed, ik ben huisarts dus ik ga eens kijken. Goeiedag, ik sta hier wel gevaarlijk. Maar dat maakt allemaal eens uit, er komt toch geen trein. Hoop ik. En die sirene is niks aan te doen helaas. Even kijken. Dat is goed, dat is ook goed. Wat hadden we weer? Oh ja. Weet je wat, collega van de ambu. Of mijn collega. Ik ga gewoon hem een beetje aansturen. Uh, ook al, uh, ja nee, poeit. Doe even trauma treatments. En dan zou ik zeggen ga daarna maar mee met de ambulatie kunnen uit voor een controle, voor een fotootje misschien, voor hechtingen, moet wel gebeuren. En dan kunnen wij even verder. Um, wat, je, wat je ziet, de, de auto is trouwens nog niet gereleased, ik durf jullie ook niet te zeggen of die gaat worden gereleased. Dus dat uh, zien jullie vanzelf wel of dat horen jullie vanzelf wel in de comments ofzo. Um, ja, die hebben natuurlijk ook een andere striping zoals jullie zien. En waarom is dat? Omdat... Weet ik niet meer. Uh, we krijgen nu een melding. Die is bin bij de huisartsenpost binnengekomen. Uh, van iemand die niet meer aanspreekbaar is. En ze hebben daar dus uh, de huisarts uh, voor gebeld. Nou, de ambulance rijdt ook mee. Maar de huisarts rijdt ook mee. Het is natuurlijk vandaag niet helemaal de werkzaamheden die een huisarts zou doen, um, dus dat, uh, dat moet jullie mij vergeven, maar we, we, we maken er het beste van met z'n allen, of eigenlijk alleen ik, maar jullie doen in mijn gedachten het beste ervan maken samen met mij. Uh, wat wilde ik nou zeggen oh ja, Normaal krijg je bij de ambu nog leuke meldingen Van iemand die ziek is, iemand die koorts heeft Iemand die moet braken Kijk dat zijn de leuke meldingen voor de huisarts Maar die komen geloof ik niet als je als medic gaat En wat nou als je deze auto gebruikt Als ambulance, dan moet je ze meenemen En dat doet de huisarts wel niet Geloof ik, denk ik Maar dan moet je iedereen meenemen, dat is zo niet leuk Zelfs reanimaties en zo. Hij is reflectief, zoals jullie zien. Wat betekent dat? Vragen sommigen. Dat is dat als er licht op schijnt, dat hij ook reflecteert. Red ik die vrouw aan? Je ziet het wel een beetje. Ik zal nu eens langs deze koplampen rijden van deze auto. Dan zie je gewoon dat hij kaatsen. Vooral de, de, weet je, die dingen, reflectoren. Die heet de kans Ik ben echt de naam daarvan vergeten. Even tussendoor zo. Zo, te plaatsen. Bedankt. Hallo. Wat is er aan de hand? Laat mij eens kijken. Ik ga eens kijken. Uh, Oeh, dat is niet goed. Die is er slecht aan toe. Ik wil uh, medicatie gaan toedienen samen met mijn ambulance collega. Uh, Hartslag is zeer laag. Het leven is ook niet goed, saturatie is laag, we gaan zuurstof toedienen collega. En dan gaan we met spoed, uh, of dan gaan jullie met spoed naar het ziekenhuis. Lijkt je dat een goed plan? Dat lijkt mij in ieder geval een goed plan. Dus neem hem mee, neem me mee. Hoi! Oh, weer rijdt met mijn... Hey, hallo. Hallo, hallo. Kom eens hier. Nee. Die krijgt pakken ook, weet ik zeker. Kom hier. Ik ben helemaal koekwous geworden. Chinees. Niet fukken met mijn ambu, vriend. Met mijn hap. Waggel. Oh, de ambu is al weg. Oké. Okay. Even voor een veilige omgeving om mijn collega's te laten instappen. Dan gaat de ambu met de slachtoffer. Wat wil je nou? Oh, die gaan natuurlijk naar... Uh... Ah, dit is nou weer geen huisartsmelding. melding. Die nemen we ook niet aan. We gaan eens terug naar onze standplaats. Ik ga er trouwens vanuit en dat, dat geef ik nu misschien een verkeerde inbreng in deze video. Tot de huisarts ritten. Misschien wel 80% zonder spoed is. Misschien zelfs wel 90%. Misschien zelfs wel tot er nog minder ritten per dag per dienst met uh, de met spoed zijn. Ook dit, hè, dit is niet echt een melding voor de huisarts. Um, is ook heel ver weg Route 68 Dat is geloof ik echt ergens in het buitengebied van de stad Nog verder dan dat zelfs Maar Ja wat je eigenlijk al Als jij Bent aangereden door een auto Iemand is aangereden door een auto Wie bel je dan sneller Bel je van hm, laten we, Hij ligt hier Laten we ze de huisarts bellen Kijk dit is wel weer een melding voor ons hè? En dan gaan we ook daar snel heen um, ...zou je zeggen als iemand is aangereden op straat laat ik de huisarts bellen... ...of als hij dat toch ligt bel dan maar meteen 112. Dus dat is natuurlijk 112. Maar dus wat ik in het begin van de dienst al zei... Ja, oh, ...van de dienst wil ik zeggen... ...maar het begin van de video... ...is dat sommige mensen dus bellen voor een reanimatie... ...ook al crash mijn game nu... En dan gaat de huisarts mee en dan starten zij ook meteen um, op dat de ambulance, uh, ambulances enzo komen. Maar goed, nu crash je dus. Ik zie dus zo meteen. Zo, we zijn weer terug. Um, reanimatie, melding, crashen zoals jullie zagen. Dat zagen jullie gewoon trouwens. Dus uh, we wachten af en we zien wat het verder ons gaat geven. Nogmaals, ik denk niet dat je die meldingen... We kunnen gewoon eens kijken hoor. Uh, deze. Nou, die kan dus wel gewoon. Nou, dan doen we die gewoon lekker. We gaan daar uh, zonder spoed naartoe. Hopelijk is het echt niet ver. Ik wou zeggen, ja. Jammer. Maar helaas, is niet anders. kaas. Dit is nou echt zo'n rit. Waar waarschijnlijk gewoon de huisarts vaak oprijdt. Iemand is ziek. Iemand kan niet uit huis komen na de huisartspost. De huisarts wil toch even kijken. Want er is een, een centrale huisartsenmeldkamer of meldkamer ofzo. Die doet ook gewoon een vragenlijst afsta of, afleggen. Zeg maar. En dan uiteindelijk komt er uit van we willen toch dat de huisarts even komt kijken of gaat kijken. En dan roepen ze de huisarts op om daar eens even, waag het niet, om daar eens even te gaan kijken. Uh, dus dat gaan we nu doen. De ambulance is er al, die rijdt blijkbaar mee onder een A2 neem ik aan. Daarboven rijdt de ambulance. Die is er dus ook nog niet. Maar die gaat blijkbaar wel met spoed. Geen reden toch om met spoed te gaan. En iemand die braakt. En wat misselijk is. Blijf me gewoon uh, een beetje ziek zijn. Meer niet toch. Dat hebben we allemaal wel eens. Maar goed. <laughs> Dat is altijd grappig. Dan staan ze. Ja. Ah ja, ik wilde net zeggen, maar we gaan nu stilstaan, maar ik snap het. Dan staan ze hier een beetje als prostituee uit te hangen en het doe gewoon één keer blauw en dan rennen ze altijd weg. Dat is grappig. Dat is leuk. Moet je vaker doen, moet je ook eens doen. Dat is leuk man. Uh, hier zo. Wij zetten hem gewoon lekker hier neer joh. Alarmlichtjes aan, niks aan handje. Waar is mijn collega heen? Gek. Het is gewoon weg. Hoi. Oh, we staan op het dak. Kom van, daar, daar. Oké. Okay. Um, even kijken. Ja, ja, ja. We geven wat medicatie. Uh, waarom? Geen idee. Um. En dan gaat hij gewoon lekker mee naar het ziekenhuisje. Gewoon even daar uitzieken. Ik weet niet. Oh, wacht we kunnen nog. Uh, dit vergeet ik altijd. Dus een leuke toevoeging, maar ik vergeet het. Um, virale hepatitis. Um, man. Uh, Oké, okay, is bekend. Of hij heeft nu een vi virale hepatitis. En dan is hij allergisch voor eten. Hij is gevonden door een omstander. Um, hij zal dus wel op vakantie zijn geweest of zo weet ik het uh, in ieder geval een leverontsteking maar het, het, je wordt er vaak tegen ingeënt als je, of je op vakantie dat, dat is niet zo per se nodig maar je wordt er vaak tegen ingeënt natuurlijk in het ziekenhuis uh, als je of en voor als je op vakantie gaat en als je um, als je in een, in de zorg werkt moet je geloof ik verplicht zijn ingeënt tegen hepatitis B is dat geloof ik, en vakantie word je ook voor A, B, C, weet ik het allemaal, ingeënt ga lekker mee naar het ziekenhuis, wordt daar beter, krijg daar een of andere kuur en uh, ja dat wordt helemaal gek van die schreenen en dat auto Maar nou goed, niks tegen te doen Rowan voor als je kijkt, gave auto, alleen het Mercedes-logo is uh, erg spiegelig. Gewoon echt een spiegel. Zoals je ziet. Maar goed, wel gaaf. Het worden we ochtend. We gaan naar de laatste melding en die gaan we binnenkrijgen. Wanneer weet ik niet, maar die gaan we binnenkrijgen, dat weet ik wel. Kijk daar komt hij al. Een overdosis. Oh. Is gebeld, huisarts moet even naar een overdosis komen kijken. En dan gaan we ook doen. Gewoon met spoed, lekker joh. is vroeg. willen mensen niet wakker maken met een sirena. Alleen als het moet. Dan worden ze maar wakker. Omdat deze huisarts levens zit te redden. Ik Wim. Wim is gewoon alles. joh, Wim is echt alles. Hondengleider, zulepiloot, huisarts, brandweerman, niet. Ambulance, verpleegkundige, ambulancechauffeur, huisartschauffeur. Oh, alarmlichten staan eraan, um, Noodhulp, VP, motoragent. Wat nog? Wat vergeet ik nou als Wim? Poef, hij is ook poef. Hij gaat wel eens op de vlucht voor de politie. Uh, M.A. joh. Ja joh. Nee, verkeerde knop. Anders had ik even lekker de schermen aangezet. Wat is Wim nog? Ik denk dat we zo wel een beetje alles van Wim hebben gehad. Wim kan ook brandweerman zijn. Wim is gewoon alles. The... Wat hadden we ook alweer voor melding? Uh, Overdosis. Oh, ja. Medicatie geven, zielstof geven, alles geven en gassen naar het ziekenhuis. Wij niet, maar die ambu wel. We gaan nu. Oké, okay. uh, even kijken wat hebben we. Um... Hij is gewoon op het midden van de straat neergevallen. Hij heeft... Hij is wel uh, slechte hartslag, slechte adem, saturatie is het slecht. Medicatie om die overdosis wat te onderdrukken ofzo. En met spoed naar het ziekenhuis. Voor de mensen die het nog niet door hadden. Het is eigenlijk gewoon precies wat je ook als rapper niet als huisarts, hè, maar. In deze mod doen we gewoon precies hetzelfde als een Rapid Responder. Um, dus ja. Goed. Patiënt gaat naar het ziekenhuis en Wim gaat naar het ziekenhuis waar onze standplaats is. En hij gaat lekker naar huis en slapen. Want hij moet zich weer voorbereiden voor de dienst van morgen. En wat dat gaat zijn dat weet nog niemand. Niet de video van morgen maar gewoon hij heeft morgen weer dienst. Laten we gewoon... Um, hij krijgt helemaal mooi. Laten we... In ieder geval ermee stoppen. Dat is één en wat zeker Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Ik zie graag een blauw duimpje omhoog. En een reactie is altijd leuk. En dan zie ik jullie over uh, een paar dagen. heb ik al gezegd. Ik val weer een herhaling. Joe joe. Hoi hoi.